Hi! Het ja, is dus vandaag, moet ik even nadenken. Dinsdag. Dinsdag. Dinsdag was het. En ik heb vandaag mijn broekjes les. Blondie, haar hoefijzer er weer onder gezet. Ja, les! Het ziet er hartstikke goed uit zo. Ja, ja. ja goed zo. En aan je ding! reactie en dan je been weer los, reactie en dan, ja goed zo en dat u opvang in je zit zo want hij hoeft niet hard te draven dat hij zijn achterbenen lang moet maken om vaart te maken zo maar hij moet zijn achterbenen snel van de grond goed zo ja heel goed en kijk over de grond waar je heen wilt rijden zo ja benen erbij, zeg je hey, ring opletten en dan mag je best daar heel goed in je ringvinger even wat naar beneden toe vragen ja zo, en dan ga je zo even hand trappelen. En je mag iets meer variatie in het tempo, hè? Okay? Rechterkeugel, rechterbeen als die hand, linkerhand laag. Goed, om je rechterbeen. Om je rechterbeen. Om je rechterbeen. Om je rechterbeen. Zo, daar zit je weer. Aan de linkerteugel om je rechterbeen. Aan de linkerteugel om je rechterbeen. Opvang. En je zit aan de linkerteugel en om je rechterbeen. En naar rechts mag je wel even je zin zeggen wat je wilt. Maar geef hem iedere keer net even een seconde los. Dat hij net niet kan hangen. En jij wil je ribbenkast wat meer naar links. En dan controle aan de linker teutel. Die ribbenkast, ja. En dan aan links waarin je zit opvangen. Ja, aan links, links en Terwijl je toch zijn ribbenkast een beetje naar buiten blijft duwen. Zo, want dit is weer zijn moeilijke hè? We vragen nu eigenlijk aan hem of hij met zijn linkerhand wil schrijven. Zo, dus dat vindt hij moeilijk. Oh ja, hou je nek mooi los. Daar. Ja, en let op, als je been geeft, dat je wel even een reactie voelt. Ja, heel goed. Ja, en het, oh, dat is al bijna weer te veel. Dat is al bijna weer te veel. Zo ja, want dan heb je bijna weer een rondje nodig om alle energie weer bij elkaar te rapen. Ja, en als je dan helemaal los komt van de linker teugel, dan weet je, zo hangt naar rechts. Kijk je een beetje waar pasjes hebben. Dit doe voor je rechterbeen. Maar zoek wel de contact naar je linker tegel. Zo ja. Want hij doet links om eigenlijk te graag naar links kijken. Nou, wij zijn hem weer aan het africhten. Dus hij wil graag naar links kijken. Nou, dan willen wij eigenlijk dat hij zijn neus rechter houdt. Niet omdat hij aan rechts alleen maar terug gaat sturen. Zo. Aan je been heel goed soepel zijn in je lijf. Zo, ja, te rap. Dat je heel bewust, zeker als je rechtsom zit en je wil naar links, dat je heel bewust die wending hebt. Maak hem maar stammen volgenshand. Zo Oh, is hij aan je been, loopt hij erbij alsof hij wakker is, of loopt hij erbij alsof hij aan het slaap wandelt. Zo. Kijk eens, een beetje naar de B toe sturen en dan ga je dat hele stuk een beetje zijn buik naar buiten toe wijken. Zo, dus recht omstellen. Ja, en wijken naar de B, wijken naar de B, wijken naar de B. Zo, ja, en dan ga je nu alweer zo tussen die V en de P sturen. Ja, En wijken naar de B. Ja, dit is heel mooi. Maar je wil net iets meer contact op je linker teugel. Niet aan de rechter teugel. Daar doe jij steeds even minder hard knijpen. Wil die daar toch hangen? Geef je daar even been. Zo, zonder dat hij helemaal op rol gaat, hè? Zo, ja. Dus die energie die mag je wel maken. Dat doe je goed. Maar je moet minder het een soort opjagen. Ja, je wil eigenlijk dat hij in zijn voorkant van zijn lichaam niet verandert. Alleen de achterkant van zijn lichaam moet veranderen. En welke teugel heb je de meeste contact? Links. Oké. Okay. Kun jij dan rechts iets minder je arm strak houden? Want het, kijk eens, jouw handen doen namelijk dit. Dus het ziet er voor mij uit alsof jij heel veel contact aan rechts hebt. Dus zorg jij dat je in je rechterarm en in je rechter schouder dan ietsje losser bent. Aan links. Ja, aan links. Met je been erbij. Want we willen ze achterbenen sneller van de grond. Zo. Ja, daar. Als je hem snel maakt, hoeft hij niet helemaal een soort weg te rennen. Maar je wil alleen maar dat hij zijn staart tussen ze binnen Zo, als hij daar dus al een paar keer zo tegen die bakrand aan wil lopen, zorg dat je dan de volte nog iets kleiner maakt. Nog iets meer naar het midden toe. Zoekt hij dus toch nog te veel steun op de kant, ga je nog iets meer naar het midden sturen. Ja, goed zo. Nog iets meer. Kijk maar of je voor je rechterbeen naar binnen kan wijken. Zitten, dat hij niet harder gaat. Ik vind dat de linkerteugel te vaak los hangt. Goed zo, daar. Heel goed, zo ja. Als hij dan toch heel graag aan de bakrand wil hangen, dan gaan we juist het tegenovergestelde. Dus dan gaan we nog verder bij de bakrand vandaan. En dan hier kijken of je met je linkerbeen wat naar voren kunt draaien. Soepel in je rechterarm, soepel in je schouder. Ja, als jij niet opletten, zijn jij helemaal niet aan het opletten. Dit vind ik veel te slopen. Niet dat je op moet jagen, maar ik vind dat daar meer energie in mag blijven zitten. Test, wil je niet zo hangen op rechts? Hij gaat namelijk niet losje laten op rechts als je alleen maar terugtrekt naar rechts. Zo, dan niet meteen je teugels een kilometer langer laten worden. Jij kan in verbinding minder hard aan rechts trekken. Wat ik zie namelijk, kijk eens, jouw onderarm hier trek je heel die spier aan, zo. Dat zie ik namelijk omdat je korte mouwen aan hebt. Zo. En als hij hier al zijn oren naar voren doet, weet jij dat hij de deur uit gaat kijken. Dus dan moet je niet hier boos worden als hij zijn hoofdvermogen heeft gedaan. Op het moment dat hij daar zijn oren naar voren doet, heb jij hem alweer hem gezegd. Hé hey vriend, we zijn hier bezig. Je moet op mij, niet omdat je opjaagt, niet omdat je, want nu hier heb je niks aan. Zo, je moet hem snel maken en die energie bij je houden. Zo, daarom gaat het erom dat je hand en je been zo goed samenwerken. Als jij het been geeft en je ringvinger dicht knijpt, weet hij wat de bedoeling is. Niet omdat je hem eerst opjaagt en dan in de houtgreep neemt. Let op, want nu wacht je eigenlijk totdat je helemaal daar terrein over hebt gekeken. En dan pak je hem in de houtgreep. Zorg dat je dat voor bent. Zo, zorg dat er zo'n soort elastische verbinding tussen zijn mond en jouw schouder is. Dat als je daar een keer in knijpt, dat hij dan meteen weet dat hij ietsje moet zakken. En Maar als je het steeds helemaal loslaat en dan weer heel strak en dan weer helemaal los en dan heel strak, dan is daar zeg maar net geen samenwerking. Twee teugels, zo, constante verbinding met zijn mond, constante verbinding, constant ongeveer twee appels in elke hand. Dus niet zo, zo, veel, zo zwaar mag het zijn, twee appels, zo zwaar mag de teugeldruk zijn. Dus niet rechts, zeven appels en links een halve. Twee appels in elke hand. Zo, dat deed je goed. Kijk, nu gaf je been en bleef je op je kont zitten. Zei je hand hey vriend, opletten. Zo, want dan gebeurt er in zijn lichaam meteen iets anders. Zo, en weer die spanning tussen jouw hand en je been. Kom, kom, kom, kom. kom. Zo, ja. Daar. Twee appels, constant in je hand. Ja, raak je op rechts. Heb je te, te veel op rechts, geef je een beetje gas op rechts en pak je aan links even weer die twee appels. En moet je op rechts misschien een appeltje loslaten. Zo, ja. Je ja, hebt hem weer opgevangen in je zit. Zo, ja. En in het opvangen kun je zelfs alweer een keer vragen of hij zijn wel in heeft. Zo, ja. Daar. Ah, en zelf loszitten, hè. Zelf loszitten. Zo, en jij kan je hand stilhouden terwijl je loszit. Zo, en dan kun je zelfs als jij ontspant in je lichaam, kan die aan je been blijven. Zo, kan, aan je been. Aan je been. Ja, en meteen aan de voorkant voelen dat je daar wat mee doet. Zo, dat je niet weer drie rondjes naar hem op zoek bent. Weet ben je teugels. Weet teugels. Ja, en als je heel erg aan de kant wil hangen, ga dan niet harder aan de rechter teugel trekken. Dan ga de volgende kleine wijken aan je, je rechterbeen. Ga meer zijn buik naar links Stuur en meer contact zoeken aan de linker teugel. En ook nu, hij gaat niet meer naar binnen als je je hand over de hals doet. Dan stuur je juist rechtsaf. Als ik mag klagen vind ik hem nog te veel met zijn neus naar rechts. Ja? ja. Kijk eens, hij doet zijn hoofd zo. Dus dat betekent voor mij dat hij nog steeds meer aan je rechter teugel is in plaats van aan je linker teugel. En dat zie ik namelijk ook aan jouw rechterarm. arm. Zo. Daar. Oh, dat is zonde dat je je teugels moet verpakken. Zo, ja. Reactie aan je been. Ja, en meteen daarachteraan die energie doe je meteen en de goede kant op vragen. Ja, goed. Ja. En herhaal dat. Ga niet hangen en duwen en trekken. Zo, totdat het een keer beter wordt, maar herhaal het. En dicht op elkaar. Zorg dat je een voor bent. Wacht niet tot hij iets hebt verzonnen. Zo, maar zorg dat je een voor bent. Daar. Goed zo. In de spiegels mag je van mij kijken, maar ga je niet. Zo. Ja. Kijk eens even hoe mooi dat is. Zie je dat? Maar dat komt omdat jij er heel dicht bovenop zit. En jij zet navel in. Mond Rustig laag. Rustig. qua tempo, maar wel die achterbenen van de grond. Ja. Ja. Goed zo kijken eens. En nou, hoeft zeker als dit. Die hals moet zo blijven. Zo, maar dat, gaan we niet. dat gaat niet zo blijven als we nu stoppen met rijden. Hè? Dat gaat zo blijven als we dit houden. Ja, uh, mond op de goede kant op. Het liefst nog steeds twee appeltjes in allebei de handen. Misschien wordt het nu af en toe wel zelfs 2,5. Maar daarna voel jij weer een halfje eraf. Zo, ja. En is er nog één ding? Heeft u nog zijn navel in? Ja, hou die mond op de goede kant op. Heel goed. En dan weer minder hard in je armspieren snijden. Laat maar zacht, laat maar zacht, laat maar zacht. Ja, laat zijn hals maar vallen naar beneden. En kom, maak je zich je alleen maar lang. Doe je eerst er even met been, dus die navel in. Die mond hoeven wat meer ja, richting zijn knie of richting zijn kogel te spelen. Of vragen. Ja, en dan kijk je weer even met je teugel weer een stokje kan ik nog ietsje lager duwen. Zo ja. En zo naar de stap. Denk voorwaarts met je kuis. Denk voorwaarts met je kuit. Goed zo. Kijk, dan is de overgang ook goed, hè? Ja. Hartstikke goed gedaan. Moeders, ik denk dat jij eerst iets wil zeggen. Um, wat wil ik zeggen? Over waar we het net over hadden. Oh, zo. Ja, ik, ik weet niet waar jij het over had.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 De beelden van net, dan zie je dat Tess gewoon veel meer controle heeft over Boris en over zijn snelheid en waar hij zijn benen neerzet. En dat vind ik iets bijzonders om te zien. Dus.